Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over ijs maken. Het is zomer, dus dit is leuker dan 3D-printen op dit moment. 3D-printen blijft leuk, maar ijs maken ook. Vandaag ga ik kersenroomijs maken. En voor dat kersenroomijs hebben we natuurlijk een aantal benodigdheden. Om te beginnen 200 ml melk, het liefst volle melk natuurlijk. 1 ml, uh, sorry, 100 ml, 1 deciliter, 100 ml kersensap dat kun je uit de pot halen of uit het blik waar de kersen uitkomen en als je verse kersen maakt ja dan zul je iets van een, een kersensap extract of zo moeten halen ik weet bijvoorbeeld dat sligo dat verkoopt om maar eens wat te noemen 150 gram suiker heb je ervoor nodig 150 milliliter oftewel een anderhalve deciliter slagroom twee eierdooiers en 225 tot 250 gram kersen en zonder pit natuurlijk want met pit is het ijs niet lekker nou Um, we gaan in de video zien hoe ik dat maak uh, en aan het eind gaan we natuurlijk even proeven en even kijken of het lekker is um, en zullen we ook nog even een kleine afsluiter doen. Veel plezier! Zo, om kersenijs te bereiden heb je natuurlijk kersen nodig. Het eerste werkje is dan ook gelijk het moeilijkste werkje en het meest langdurige werkje van het verhaal. We hebben hier een pot kersen, daarvan hebben we 350 gram kersen nodig. Uh, maar soms merk je in die potjes wel eens dat er kersen in zitten waar de pit nog in zit. En die moeten natuurlijk uit, want pitten in je ijs, dat wil je niet hebben. Nou, wat we het eerst gaan doen, we gaan die kersen in een zeef gooien. We hebben ook het sap nodig, althans een groot deel daarvan. Misschien zelfs wel helemaal. Ik weet niet precies hoeveel sap hieruit komt, Maar anders heb ik nog wat aanvullend materiaal daarvoor. Zo. Hartstikke mooi. Dan eventjes zo plaatsen dat die kan blijven staan. We hebben een maatbeker nodig. Want in feite hebben we 1 deciliter nodig van het um, kersensap. En ik heb hier de maatbeker. Waarop dat zou moeten staan. Dat is ongeveer een halve beker. Um, Oké. Okay. Dus wat ik doe, ik zet even de kersen op een ander uh, houdertje neer. En dan ga ik hier dat kersensap ingooien. Tot het niveau wat ik nodig denk te hebben. Zoiets ongeveer. De rest van de kersensap gaat terug in de pot. Zo. Dat is alvast van elkaar. Even de bak een beetje uitspoelen. Want die kunnen we mooi gebruiken. Voor de kersen zelf. Dan nou gaan we met de kersen aan de gang, we gaan simpelweg de kersen eruit halen, kijken of die, die pit eruit is en als die eruit is, dan gaat die in die bak, kun je op allerlei manieren doen, je kunt het indrukken, je kunt er even met een mesje in gaan, dan voel je of de pit eruit is. En dit is het meest bewerkelijke van dit hele kersenijs. Nou ik ga je dit natuurlijk niet de hele weg laten zien. Een stuk daarvan. En um, daarna gaan we alle ingrediënten bij elkaar zoeken. En ga ik laten zien wat er allemaal benodigd is voor dit kersenijs. Ik zeg er gelijk bij: ik heb geen uh, recept opgezocht op het internet voor kersenijs. Ik uh, heb simpelweg het basisrecept voor roomijs genomen. En heb daar mijn variatie voor het kersenijs op gemaakt. Nou, zie je zo terug in de video. Dit doe ik even verder off camera. Want dit is natuurlijk een ja, hele tijd het zouten werk. Zo, um, dit was een hele goede pot met uh, kersen, want er zat geen pit in. Uh, ja, er zal best wel pit in zitten, maar niet een pit. Um, wat ik gedaan heb inmiddels is, uh, we hebben ze afgebogen de kersen. Want. 300 gram hebben we nodig in het ijs. Die heb ik hier in deze bak zitten. En de overige, dat zijn ongeveer 50 gram, heb ik hier liggen en die ga ik proberen klein te snijden. Nou ben ik niet zo'n geweldige keukenchef zoals je op de televisie vaak ziet. Die met zo'n... Messen... Als ik dat doe, dan is het geheid zo dat ik mijn vingers kwijt ben. En dat is natuurlijk niet de bedoeling van het geheel. Dus ik ga dat wat voorzichtiger doen. Ik ga dat in kleine stukjes proberen te doen. Waarom? Ik ga dat later aan het eind, als het ijs bijna klaar is, ga ik dat mengen met het ijs. Nou, je kunt je voorstellen dat het, hoe groter het is, de stukjes, ja, hoe groter de stukjes in het ijs zijn. En dat is natuurlijk ook weer niet helemaal lekker. Dus het moeten eigenlijk kleine stukjes zijn. En dan um, kunnen we dat later onder het ijs gaan vermengen. Nou, laten we maar eens even beginnen met een paar van die kersen, proberen klein te krijgen. Wordt bijna pulp. Maar we proberen het toch. En als we dat klaar hebben, dan gooien we dat weer in een bakje. Totdat we straks zover zijn om dit toe te voegen aan het ijs. Nou, je kunt het gedachte wel uh, voorstellen hoe dit verder gaat. Dus voor nu zet ik de video weer stop. En kom zometeen weer bij je terug als we met de andere ingrediënten aan de slag gaan. Zo, tijd voor de ingrediënten. Ik heb wel wat uh, zitten vogelen, want uh, ik ga iets meer maken als de gebruikelijke 800 milliliter die in mijn machine kan. Dat gaat ook niet in één keer in de machine. Dat zal dus in twee keer dat ijs vermaakt worden. Eén keer om gelijk op te eten en één keer om in te vriezen. Het basisrecept uh, staat eigenlijk wat mij betreft voor 2 deciliter melk. Ik heb daar dus 3 deciliter van gemaakt. Dat heb ik hier. Dan 1 deciliter kersensap, daar hebben we anderhalf van gemaakt. En dat komt dus uit dat potje van die kersen van zojuist. Daar zit nog meer sap in. Um, normaal gesproken 150 gram suiker, maar daar hebben we 225 gram van gemaakt. Dan 2,5 deciliter, oorspronkelijk 1,5 deciliter siroop, dus 150 ml siroop en daar heb ik 250 van gemaakt. Um, simpelweg om dus meer te krijgen dan die 800 ml. Dan normaal twee eierdooiers, daar gaan wij er drie van maken. Die hebben we hier. De suiker hadden we hier staan, dit zijn de eieren. En um, vervolgens uh, nog de kersen, en die heb ik inmiddels in een andere bak gedaan. En hier heb ik dan de kersen die ik later ga toevoegen. Oké, okay, wat gaan we doen? We gaan in principe we gaan de suiker- en de eierdooiers, dus drie eierdooiers, tot een schuimig geheel kloppen. Vervolgens gaan we um, de melk toevoegen en het kersensap toevoegen. Alles door elkaar roeren, dan de kersen toevoegen, pureren met de staafmixer en dan tot slot de slagroom toevoegen. En dan als we ijs aan het maken zijn, helemaal aan het eind, dan gaan we toevoegen die, um, dat, zeg maar dat vruchtvlees... Om een beetje een ja, structuur in dat ijs aan te brengen. Um, de kersen oorspronkelijk 225 gram. 375 gram voor, het, uh, voor de hoeveelheid die ik ga maken. En daarvan is ongeveer 50 gram dus dit vruchtvlees. En 325 gram de bak met kersen zelf. Oké, okay. um, we gaan beginnen. Ik ga de eierdooiers regelen. Dat gaat allemaal in die grote witte bak die we hier hebben staan. Dus dat is het eerste wat we gaan doen. Ik moet er even een bakje bij hebben zodat ik het eiwit kan opvangen. Want mijn vrouw die wil dat altijd graag hebben. Ik heb geen idee waarom, wat ze ermee mee doet. Maar ik uit, eruit. Kom. En dat is één. lijkt de rotzooi opruimen, ik hou van een opgeruimde keuken. Dat is twee. en dat is drie zo even de handjes wassen ik zei al het eiwit is voor de vrouw die mag daarmee doen wat zij dan wil ik heb geen idee wat ze mee doet maar ze gaat er iets mee doen het suiker erbij in En dit gaan we dan, um, en laten we dat maar met de, de staafmixer doen denk ik. Zodat we in principe alles met de staafmixer doen. Gaan we dat tot schuim opkloppen. dat is inmiddels gebeurd. Even een kleine pauze inlassen en zo weer bij je terug. Zo, dan kunnen we nu dus de melk gaan toevoegen en de kersensap. Dus we gaan de melk toevoegen. Dat is het volgende. Zo. En het kersensap. En dat geheel gaan we tot één mengsel roeren. Goed. Dat gedaan hebbende gaan we de kersen toevoegen. Ja, die zijn er ook allemaal in. En dat gaan we dan pureren. Eerst even spullen opzij zetten. En dan gaan we pureren. Normaal doe je dit natuurlijk natuurlijk zo'n zo'n grote staande Muizik Om Muizik nou alles vuil te maken. Steeds wat vruchtvlees. Maar dat vinden we niet erg, want daar hebben we straks al gezegd. We willen straks sowieso vruchtvlees toevoegen. Dus dit is eigenlijk wel prima zo. Oké, okay. dan gaan we nu zometeen de slagroom toevoegen. Maar ik ga eerst, eerst even um, het gedeelte van de staafmixer afhalen, zodat dat schoongemaakt kan worden. En de staafmixer uitplukken. En dan gaan we zometeen beginnen met uh, de slagroom toe te voegen en dat weer te roeren. Nou, de staafmix maar even aan de kant zetten. Pakken we de slagroom? Eentje de, de garde schoon. Slagroom erin. Zo. En dat verroeren we tot één egale massa. Zo ja. Hiervan gaan we 800 ml afmeten. En dat gaan we in uh, het ijsapparaat doen. Ik ben zo bij je terug. Nou, 800 milliliter moet er uh, in het apparaat. Dus we gaan deze massa hier ingieten. Totdat we 800 milliliter hebben. En dat hebben we nu. De andere hoeveelheid ga ik in de koelkast plaatsen zodat ik daar straks nog weer uh, een andere lading van kan maken. Ruimte zoeken. Altijd lastig. In de koelkast bij kapitein Haak. En dit hier gaat dus in de ijsmachine. We zien de ijsmachine. En daarin gaat nu dit mengsel... Van het kersenijs. Het ziet er smakelijk uit. Ik maak de machine dicht. Even kijken dat we dat goed doen. Ja. En we gaan op uh, starten zetten. Op dit moment loopt de ijsmachine. Het zal een goed uurtje duren. Dan zal die klaar zijn en we zien daar elkaar opnieuw wanneer het klaar is. Zo, langzaam is het tijd om het kersen die we fijn hebben gesneden straks, om die te gaan toevoegen. We gaan niet alles toevoegen, want ik ga twee ladingen van dit ijs maken, zoals ik al verteld heb. Vandaar slechtse gedeelte. Daartoe maken we het klepje open en gaan dat gewoon toevoegen aan het ijs. dat was het al en dan gaan we wachten totdat het ijs definitief klaar is nou laten we eens even de deksel openmaken dit is de tweede lading en dit is werkelijk heerlijk kersenijs. ik kan het je vertellen ik kan het je aanraden het is echt heel erg lekker um, ja helaas kun je het niet proeven vanaf een video maar als je zo kijkt dan zie je eigenlijk al dat er smaak aan zit nou ja um, wij gaan dan in ieder geval even lekker ijs eten. Zo, dat was die dan. De video over kersenroomijs maken. Ik kan je vertellen dat die weer miami miami was. Erg lekker. Fijn voor de zomermaand. Het is nog niet echt zomerweer, maar dat gaat het vast en zeker wel worden. Dus deze kers, dit kersenijs gaat zeker smaken. Daarom dat we er ook extra veel van gemaakt hebben. Zodat we lekker uh, vanavond al aan het kersenijs kunnen. Um, ja, ik hoop dat je het leuk vond. Tot een volgende keer. Kijken waar het dan over gaat. Misschien wel weer over ijs maken. Of misschien wel over CNC-routen. Of misschien 3D-printen. Je weet het niet. Alvast fijne vakantie. Tot de volgende keer. Daag.